Mensen worden tijdens de vakantie ziek vanwege mogelijk twee uh, oorzaken. Het eerste is, dat gaat eigenlijk om afleiding, als je hard moet werken, dan heb je geen oog voor of geen aandacht voor signalen vanuit je lichaam en dan merk je die niet op. Maar het kan ook zijn dat uh, door het harde werken dat je alsmaar adrenaline aanmaakt, die heb je nodig om je werk, je inspanning te ondersteunen. En die blijft dan op een hoog niveau, zelfs tijdens je slaap als je het niet meer nodig hebt. En daardoor raakt het lichaam uit balans en ook je afweersysteem. En daardoor ben je dus vatbaar voor infectieziektes. Wij denken dat uh, met name mensen die wij, ja, waarvan we zeggen dat zijn nou de workaholics, dat die juist uh, het meeste risico hebben op dit soort uh, klachten. Ja, die vrije tijdsziekte die kun je voorkomen uh, door eerst alles te beseffen dat je last van hebt. En dan moet je eens dus goed in de spiegel kijken van, uh, hey, hoe zit het eigenlijk met mijn werk-privé balans? Een tweede wat heel nuttig kan zijn is als je op het moment dat je het werk beëindigt, hè, dus op een vrijdagavond of de dag voordat je op vakantie gaat, dat je even een flinke workout hebt. Hè, en zodat je dan uh, fysiek herstelt... En in dat fysieke herstel kun je dat, dat psychologische herstel meenemen.